Ik lees een gedicht van Rumi, De herberg. Dit mens zijn is een soort herberg. Elke ochtend weer nieuw bezoek. Een vreugde, een depressie, een benauwdheid, een flits van inzicht komt als een onverwachte gast. Verwelkom ze, ontvang ze allemaal gastvrij. Zelfs als er een menigte verdriet binnenkomt, die met geweld je hele huisraad Kort en klein slaat. Behandel dan toch elke gast met eerbied. Hij ruimt misschien wel bij je op, om de weg vrij te maken voor een nieuw geluk. De sombere gedachte, de schaamte, het venijn, ontmoet ze met een glimlach bij de deur en vraag ze om erbij te komen zitten. Wees blij met iedereen die langskomt. De hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd om jou als raadgever te dienen.